De Vlaamse scouts weten zich tijdens de paasvakantie goed bezig te houden. Op intro leren toekomstige leiders niet alleen elkaar, maar ook zichzelf beter kennen. Wij zijn uh, intro aan het geven, een topcurs van de scouts. Het is zo wat uh, jezelf op een positieve manier leren kennen in de groep. Wie zet je, hoe zat je tegenover anderen, hoe zien de anderen nu. Maar allemaal heel luchtig en uh, ja, op maat van 17, 18 jaar dat die mee kunnen spelletjes spelen. Ja. Deze cursus is niet bedoeld van uh, hoe bereid ik mij voor op het leiding zijn. Dan niet. Het is echt de bedoeling van wie ben ik uh, in de grote groep. Maar natuurlijk, ze doen hier heel veel activiteiten enzovoort. Dus we hopen ook wel dat ze dingen meepakken naar hun thuisgroep. Allee, dat zou wel super zijn. Er vinden ieder jaar een paar edities van Jentro plaats. Deze keer zakten de scoutsleden af naar het Lembergse Kenrooi. Um, wij zijn nu met 36, denk ik. Um, dat is ook interessant dat je in een klein groepje werkt. Want je hebt echt de kans om jezelf beter te kennen. Teamwork, je hebt dat nodig voor alles. Je maakt er vrienden mee. Je zit samen sterk. Eigenlijk. Je zit hier met allemaal mensen van in Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Dat is gewoon die verbondenheid tussen allemaal verschillende echte junts. Het is gewoon leuk om te doen. En je leert heel veel nieuwe mensen kennen. En je leert ook heel veel voor heel sociaal te zijn. Een groot verschil is dat ik merk tussen mij en mijn vrienden, die niet in de EPW zitten, dat ik veel zelfstandiger kan zijn. Um, je, zet, je gaat op een keer alleen weg of je gaat op een reizen. Gewoon meer je grenzen verleggen. Ik heb er toch een aantal uh, die mij verrast hebben op een positieve manier. Uh, beter leren kennen, waarvan je begin denkt van ah ja, die is zo, maar uiteindelijk komt er toch wel iets anders uit dan uh, dat je verwacht. En dat is heel leuk, ook voor jezelf, denk ik. Um, ik denk wel dat ik nu al beter in groep, met, met, ja, met mensen in groep kan omgaan. En ik heb toch al een hoop nieuwe vrienden gemaakt, dus ik ben content. Thank